Ja, een hele, hele goede zondagmorgen. Welkom bij de vlog van de Stofjes, lieve YouTube-kijkers. Volgende week, volgende week. Dit is een bijzondere. Althans, dat wordt een bijzondere. Dat is namelijk de honderdste vlog. Ja, dus het is de 99ste. Als je het minst goed kunt tellen, dan is dit de 99ste. Oh. Um, ja. Goh, wat moet dan van zeggen? Ik. Uh, ja, ik vind het wel leuk eigenlijk, moet ik zeggen. <laughs> ik had eigenlijk voor mezelf niet, uh, niet verwacht dat ik, uh, dat ik die 100 al zou maken. Ja, en dan. Uh, uh, uh, uh, ja, het is zo. Honderd stuks. Nice. Ja, ik moet even nadenken wat ik de volgende week mee ga doen met die honderd. Maar uh, nee, dat is uh, dus leuk. Nou, vandaag weer een leuk dagje. Nou, zo te zien, ja, je ziet op de achtergrond een lekker zonnetje. temperatuur is op dit moment een halve graad. op in het bos, was lekker. Een beetje fris aan de benen in het begin. Ik had me een beetje verkeken. Ik had wel uh, gezorgd dat ik in ieder geval een, een, een thermootje nog aangedaan met lange mouwen uh, Want ik had eerst gewoon een korte mouw aan, toen was ik even achter bij mij achter aan te, aan te voelen. Ik dacht nou, dat is toch iets frisser. Dus heb ik een, uh, een, een, nog een thermootje aangedaan met lange mouwen. Helemaal top wat ik er gedaan heb. Ja, voor de rest uh, vandaag uh, iets leuks. Vroeg. Ik ga niet meer naar de fitness. Ik ben vandaag wat eerder naar het bos. Of nee, ik ben tijdens naar het bos gegaan. Ik moet vandaag naar Halsteren. Dat is ongeveer een uur en drie kwartier of vijf minuten rijden met de bus. Dus we moeten bij tijds weg. Half drie voetballen. En ja, en ja, als het zo is dat wij vandaag zouden winnen, dan is het nog afhankelijk van wat een andere tegenstander doet. Vandaag. Mochten die namelijk toevallig vandaag gelijk spelen, dan eh, zou het wel eens kunnen zijn dat we de periodetitel hebben. Dat houdt in dat we een mogelijke kans maken in de na-competitie dat we wellicht kunnen promoveren. Nou, dat is natuurlijk leuk. Alleen uh, dan is de vraag van, uh, wil je dat eigenlijk wel als, uh, als, uh, als club? Ja, uh, prestatiegericht kijken ja, uh, maar je, je, moet ook wel, uh, je moet het ook wel als, uh, als club uiteindelijk ook willen. Dat, dat klinkt heel raar, maar daar zit natuurlijk best wel, uh, uh, best wel veel aan vast. Uh, het is natuurlijk niet alleen maar. Dat je dan wedstrijden speelt tegen betere teams, je speelt hogere klassen. Maar het zit hem ook in de, de, de, de spelers, de kwaliteit van de spelers die je moet hebben. Je speelt meer wedstrijden, dus je komt weer ja, meer uitwedstrijden, meer meer thuiswedstrijden. Dus daar komt meer druk op te staan. Langer, verder weg. Dus er gaat meer tijd in zitten. Ja, al dat soort dingen bij elkaar. Maakt het dan dat het toch wel lastig is? Ja, het is leuk. Prestatief gezien is het leuk. Um, alleen uh, organisatorisch moet je kijken van nou, kunnen we dat wel halen, kunnen we dat wel bereiken. en uh, Handhaven. Uh, laat ik zo zeggen, als jij dan in die klasse zit en uh, je gaat dan uiteindelijk uh, iedere wedstrijd de bietenbrug op uh, dat je iedere wedstrijd verliest, ja, dat is qua motivatie niet echt heel fijn. Uh, je, je, kan, je kan niet, eh, eh, van welke sporter dan ook, tenminste in mijn optiek, van welke sporter dan ook, niet verwachten dat als jij een klas hoger gaat spelen, dat je genoegen neemt met eh, het feit dat je het okay, hoger geclasseerd bent, dat je dan uiteindelijk alle wedstrijden gaat verliezen en dan met een hoop plezier blijft voetballen. Dat, dat, dat gaat bijna niet. Je wil iets neerzetten, je wil ook wedstrijden winnen. Dat doet het goed, dat doet de mens goed. En, als jij een, een seizoen gaat spelen waarop je eh, ervan uitgaat dat je alle wedstrijden gaat verliezen, nou, dat werkt niet. Dan kun je beter gewoon zeggen van weet je, het is leuk, we gaan die nacompetitie doen en we zien het wel. En halen we het, dan halen we het en dan kijken we wat wat doet, halen we het niet, ja dan houdt het op, maar ja, ik weet het niet. Dat is lastig. Dat is lastig een stukje. Maar goed, vooralsnog, uh, gaan we in ieder geval vandaag even kijken wat, uh, wat het vandaag wordt. We moeten natuurlijk zelf eerst nog uh, gewoon, uh, gewoon winnen van Halsteren. Halsteren een moeilijke ploeg, uh, wel een goede ploeg ook. We hebben uh, daar al een paar keer tegen gespeeld, vorig jaar uh, in het seizoen speelden we daar uh, uit. En toen hadden we helemaal niet verwacht dat we woude uh, daar zou winnen en toen wonnen we gewoon met 3-1. Ja, dat, dat kan gebeuren. Maar ja, we zullen het wel zien. Wij zijn een beetje in de winning moed, zij zijn een beetje in de winning moed. Ze hebben het, hetzelfde gehad als, als wij in het begin van het seizoen. Ook een aantal wedstrijden verloren die je eigenlijk niet had moeten verliezen of hoeven verliezen. Uh, zij hadden hetzelfde probleem. Uh, uiteindelijk ook na de winterstop zijn ze ook weer gaan omschakelen. En, uh, en ja, dus, dus we, zijn, we zijn naar elkaar gewaagd als het goed is. Maar dat zullen we het vanmiddag wel zien. Dus ik ben in ieder geval... Uh, Um, wel een stemming, dus dat we daar gewoon een lekker potje spelen en dan kijken we wat het wordt. Uh, natuurlijk hopen dat we dat we winnen, dan hebben we weer een, uh, goed iets, een goede reeks uh, achter elkaar. Dan hebben we geloof ik 9 wedstrijden gespeeld waarvan er eentje dan, uh, verloren hebben. Uh, ja, de, de rest is alleen maar gewonnen. Dat is, dat is top, dat is gewoon top. Doet, uh, doet het team goed, doet het mens goed, doet de trainer goed. Uh, want ja, die... Uh, ja, die, die, die krijgt natuurlijk ook dan voor de kiezer op het moment dat het niet loopt. Mensen zien wel dat, dat het team op zich wel goed genoeg is, alleen het kwam er niet uit. Ja, en nou komt het in één keer, nou vallen alle stukjes een beetje bij elkaar. En het, het loopt en het draait. En um, ja, dus ja, dat is goed. Poh, en de p zit er uit, ook nog in, dus uh, dat is ook nog leuk. Als we die nog een keer. Door zouden gaan tot aan de kwartfinale. Dus dan hebben we volgend jaar ingelood in de grote KNVB-beker. En dan zou je zomaar bij spreken Ajax kunnen treffen, of PSV, of uh, pff, weet ik wie. Die kun je dan in de loting treffen. Kan. Afhankelijk van. Of, of, uh, of uh, keukenkampioen divisieclubs uh, Peksvolle, uh, noem maar op. Wie, welke, maakt niet uit. Top. Mooi. Uh, dat is voor later. Vandaag in ieder geval halsteren. En uh, ja, we zullen wel kijken wat, wat gaat worden. Dus. Nou, ik ben uitgekomen, of uit thuis gekomen, zoals jullie zien. En ik ga afsluiten. En dan doe ik dan weer met de hele bekende korte. Oh nee, wacht even. Ik ben het vergeten. Even een duimpje geven, natuurlijk. Even abonneren op mijn kanaal. Jongens, doe dat nou toch eens. Doe eens gewoon even de abonneerknop even indrukken. Vind ik leuk. Vind ik niet alleen leuk, dus ook gewoon. Ja, Klein beetje de waardering naar mij toe, alsjeblieft. En, uh, nou, komt het helemaal goed. Dan ga ik nu afsluiten. Heel klein, kort showtje. Want het is zondag. En de afsluiting is dan. Tot de volgende keer. En dan is het de onderste. Ik zeg het ook.